Hallo, ik ben Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. En de afgelopen vijf jaar heb ik in het Europese parlement eh, onder andere geholpen om ACTA tegen te gaan. Ik denk nog steeds dat dat een enorme overwinning is. Maar daarnaast hebben we ook heel hard gewerkt aan nieuwe wetgeving over gegevensbescherming. En daar zijn we nog niet mee klaar. Het Europese parlement weet wat ze wil. Hele goede bescherming van jou en mijn privégegevens. Maar dat moeten we de komende vijf jaar nog bevechten. Ik wil een wet die onze gegevens beschermt, waar ze dan ook zijn opgeslagen. Een Europese wet die ervoor zorgt dat mijn privégegevens en jouw privégegevens niet zomaar bij de Amerikanen of de Russen of de Chinezen terechtkomen. Een wet die maakt dat Europa de meest veilige plek is in de wereld waar het gaat om dataopslag. En dat lijkt mij een hele goede reden om op 22 mei groen en links te stemmen.